Als je zegt van ja, hier, dit, dit wil ik niet, dit zou ik ook niet voor mezelf willen, dan uh, kan je daar ook um, uh, iets mee doen. Ik ben Sabijn Rijswijk, ik ben islamitische raadsvrouw in een ziekenhuis, werk met patiënten, um, begeleid hen bij alles wat ze meemaken. Ja, discriminatie doet zich voor in verschillende vormen. Je kunt denken aan expliciete discriminatie, waarin het heel duidelijk is voor iedereen wellicht um, uh, dat er een opmerking wordt geplaatst die je echt kunt voelen. Uh, dan kan je denken aan microagressie, uh, waarop er een nare opmerking wordt gemaakt, maar waarvan iemand anders kan denken, oh, dit is een grapje. En je kan ook denken aan uh, opmerkingen die onderling worden gemaakt, bijvoorbeeld zorgverleners onderling. Ik hoor dat bijvoorbeeld ook in de wandelgangen gebeuren. Um, en ik vind het wel heel belangrijk om dat dus aan te kaarten, zodat mensen zich daar bewust van worden. Wat ik terughoor van patiënten uh, is dat het heel lastig is om die uh, discriminatie kenbaar te maken. Het is heel lastig als je de taal niet goed spreekt, um, uh, als je laaggeletterd bent en discriminatie van zorgverleners. Daar speelt ook mee, dus er is ook een gelijkenis dat het voor hen ook lastig kan zijn om het aan te kaarten. Dus in de organisatie of überhaupt bij een directe collega, durf je jezelf, heb je als organisatie de moed om überhaupt de vraag te stellen, vindt hier bij ons discriminatie plaats? Zo ja, wat houdt dit in? Willen we daar iets mee doen? En ik denk ook dat het heel belangrijk is om bewustwording te creëren. Uh, omtrent uh, discriminatie in de zorg, binnen opleidingen. Um, ik hoor heel veel van artsen dat er uh, behoefte is aan kennis. Um, kennis omtrent andere culturen. Ik denk ook wel eens, ieder mens in zijn leven krijgt te maken met discriminatie. Wij kunnen allemaal voelen in onszelf als we willen. Uh, uh, wat betekent discriminatie voor mij?